Wat kan ik zelf doen om de gegevens in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving te beschermen? We weten nu dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens veilig is geregeld via MET Mij. En dat een PGO aan allerlei strenge regels moet voldoen om veilig met jouw gegevens om te gaan. Bijvoorbeeld door bij het inloggen twee-factor-authenticatie te gebruiken. Daarmee is inloggen met alleen een wachtwoord niet genoeg. Je gebruikt nog een tweede stap, bijvoorbeeld een code of een vingerafdruk. Toch is het belangrijk dat jij zelf ook goed nadenkt over hoe je jouw gegevens beschermt. In deze video deel ik vier tips met je. Kies een moeilijk wachtwoord voor je PGO-account, een wachtwoord met minimaal acht tekens en een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Gebruik het wachtwoord alleen voor je PGO en dus niet voor andere websites of apps. Hou het wachtwoord voor jezelf en deel het niet met anderen. En vergrendel je computer, tablet of telefoon wanneer je hem niet gebruikt. Uiteraard gaan zorgverleners ook veilig met je gegevens om. Ze moeten voldoen aan alle bestaande privacy- en beveiligingsregels in Nederland. Heb je daar vragen over? Bespreek het met je zorginstelling. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl.